Yo mensen, leuk dat je kijkt naar de vlog van Almost Normal. Hey, druk even op dat like knopje en, en, en subscribe. En als je dat niet doet, dan kom ik je achterna. Je zou toch bijna denken dat ik dit zou gebruiken als ja. intro. <laughs> een hele goede morgen. Is dit nou weer een Coco vlog? Wat? Ja. Dat is dit. Hey, Goedemorgen allemaal, mijn naam is Bart, ook al al moest en welkom bij weer een nieuwe dag in mijn leven. Eigenlijk dacht ik gewoon, weet je wat, ik ga dit gewoon vloggen. Ik heb namelijk een heel leuk dagje gepland staan vandaag. Ik ga namelijk een hele hoop leuke dingen doen. Ik ga iemand verrassen. Ik ga naar iemand anders toe om haar dan, nou ja, zij weet dat ik er kom, dus dat is niet echt verrassen. Ik ga ook heel even die lens schoonmaken. Dat is beter. Ik ga gewoon gezellig bij mensen langs. En het leek mij leuk om dat lekker te vloggen. Ik heb dat al lang niet gedaan. En euh, ja, het leek me gewoon wel weer eens leuk om te doen. Ik kom ook net aan mijn bed. En um, ik bedenk het ook gewoon right on the spot. Van, weet je wat, ik ga het gewoon vloggen. Zoals je kan zien ook, mijn haar zit echt bijzonder. En um, ik heb gewoon, ja, ik dacht gewoon weer eens... Een keertje wat anders dan een, een fingerboard video of een Minecraft video. Gewoon een, een keertje een oprechte vlog van wat doet Baren nou eigenlijk in zijn leven. Het is vandaag zaterdag. Waarschijnlijk zie je dit volgende week zondag. Dus het bedje is alweer opgemaakt. Um, mijn kleding moet ik zo even opruimen. Dat is een beetje een, een zotje uh, Dan moet ik even snel straks mijn kopel aan de lader doen. En zoals jullie kunnen zien, even een leuke FYI. Fucking... Geluidsdingen vallen steeds van de muur af. Ik word er helemaal gestort van. Dus uh, we gaan gewoon kijken wat ik kan doen. Misschien moet ik wel gewoon twee super lange. Gewoon over mijn hele muur. Gewoon twee hele stukken strippen tape hebben. En hier zie je het ook al. Deze ze komen, ze komen gewoon allemaal los. En dit is echt heel irritant. Want ik heb het wel nodig. Ik merk ook wel dat de, de, de akoestiek zeg maar een stuk beter is als ik het wel heb. Um, plus mijn buren hebben anders last van me. Dus... Ik moet het wel doen. Maar ik ga nu even lekker ontbijten. Ik neem jullie lekker even mee. En uh, dan gaan we gewoon uh, het dagje beginnen. Let's go. Wow, daar ben ik weer. Inmiddels is het half twee. Ik had jullie even aan de lader gezet. Want mijn batterij was bijna op. En daar had ik namelijk nog niet echt aan gedacht. Wij gaan dus vandaag iemand verrassen. Ik heb hier een mooie, mooie pet. Het is dus al een uh, lang uh, is een fan. En het leuke is, ik kreeg dus van, van haar moeder een maandje geleden een berichtje omdat ze altijd naar mijn livestreams keek en altijd super aanwezig was en zo. Dus ik vond het echt super leuk. Om daar in ieder geval een keertje wat voor terug te doen. Dus vandaar heb ik een mooi petje voor haar verjaardag. Dat is super leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. En uh, zij weet van niks. Het heet normaal Petje in het Blauw. Ik uh, ben de laatste tijd wat nieuwe drukjes aan het maken. Om dan toch eindelijk een keertje te kijken of ik voor jullie een webshopje kan beginnen. Maar dat zien we dan wel weer. Ik, uh, ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik wacht nu op Geert, die komt me zo ophalen. En dan gaan we samen naar Harderwijk. Naast dat ik dan met haar ga mieten, ga ik waarschijnlijk ook een nieuw telefoon kopen. Dus dat is ook wel leuk. En dat we jullie ook zien. Het is nu een kwestie van wachten. En dan is het een kwestie van gaan. Wow, we zitten ineens in de auto bij nee, Geert. Wat, wij gaan dus nu onderweg naar Harderwijk. Gaan we, uh, ja, zeker. en uh, Geert, jij hebt dus net een nieuw autootje. Kijk, Kijk hem ook gaan, hè. Wat een tof ding, joh, dit. Super nice. Maar wij gaan dus naar Hardewijk. Wij gaan daar uh, nu naar onderweg. En dan ga ik daarna nog ergens anders heen als we weer terugkomen. Dat weet Geert nog niet, dat ga ik hem nog niet vertellen. We zijn momenteel hier in Harderwijk. Uh, we zijn net naar een team opbouwwinkel geweest. Nieuwe telefoon is in de bag. Dus we gaan nu onderweg naar de ontmoeting. Heb jij er zin in? Zeker. Ik heb gewoon het idee dat het heel erg awkward gaat worden. Wordt wel leuk, dat sowieso. Alleen, het wordt waarschijnlijk wel een beetje akkerd. Is het nu al. Vind je dit kut? Ongelooflijk. Vind je dit vervelend? Midden, midden in Harderwijk. Als ik ga vloggen in Harderwijk. <laughs> ja, dit is weer. Uh. Op een gegeven moment, aan de ene kant heb ik toch wel een beetje zo van... Oh, dit is wel een beetje... Gek zo, maar aan de andere kant heb ik gewoon ineens weer en dan maakt het me niet meer uit. Ik zie dus daar, daar hebben we de dump van Harderwijk heet dit. En daar hebben ze nu allemaal steppies. Zijn er stempers bij mij in de, in de reacties? Laat even weten. Want het is echt een zieke hype. Ik heb het alleen niet meegekregen. Ik kan iemand me uitleggen waarom dit zo'n hype is. Nou, nu wordt het dus spannend. Nu gaan we de ontmoeting aan. En dit wordt zeer awkward. Ik heb er heel veel zin in. hier man. Ze zit daar achter, die stenen. We gaan haar nu verrassen. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Ze weet van niks, Ze is een beetje zenuwachtig. Hey, ik kan en voordat ik jullie ga laten zien wat er hier gebeurt, uh, cringe alert, holy shit. Yo <laughs> mensen van Almus Normal, mijn naam is Bart en welkom bij een gloednieuwe video. <laughs> hallo! <laughs> Heel <up>? mooi. <laughs> hey, ja. Nee, ze Misschien even een fotootje hoor. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Wat gefeliciteerd met je verjaardag. Wat leuk om je te zien. Hallo, Ik heb even een cadeautje voor jou meegenomen. Ja, een blauwe petje. Omdat jij ook nog met een blauwe naam Hoi, Hij is Bij ook gisteren. Oh ja, is dat zo? Ja, dat zei ze al. Ja, dat was hartstikke leuk gisteren en dan is ze er niet bij. We gingen al lang leven de liefde kijken en dan mis je dat gewoon. Oh, ja. Echt jammer. Maar hier, deze geef ik aan jou. Zet hem op. Superleuk. Je moeder heeft allemaal geregeld voor je verjaardag. Leuk hè? We ik ben wel blij dat mijn zusjes niet mee zijn hoor. Die zijn we irritant. Wat? <lacht> Het is een beetje verlegen. Dit is, dit is kut. Het is wel, wel gezellig. Vind je het zelf? Ja. ja. Ja? Ja. Nou, ik vind het in ieder geval superleuk. Wat uh, als jij... Uh, maar als jij uh, met... En dan... Be ja, dat vind ik ook. Wil, wil je ook nog een handtekening van mij? Ofzo? Ja. Als wij nog een Ik heb ik alleen ben. geen pen. Nee, ik ook niet. We zijn dus hier met Sjenne, met het epische always normal petje in het blauw. Waarom, waarom het blauwe? Weet je nog wat ik tegen je zei? Ja, die heb jij ook opgehad in een stream. En Toch? je naam is blauw in de... Oh ja. ja, dat was ik ja. vergeten. Ja. Ik denk helemaal over het hele ja, cadeautje ja. na, hè. Het boeit er gewoon niks? Oh, dat was het vergeten. Vriendin ja. van Shannon. Ja. En uh, leuk dat je er ook mee bent. Nou ja, Geert die kennen we al inmiddels hè. dat is Geert nou, nou. We hebben lekker even een drankje gedaan. We gaan zo weer terug uh, naar je ouders toe. Maar wat, wat vind je er nou van? Om, zeg maar, wat, wat vind jij nu anders van mij in het echt dan op de stream? Niks, je bent eigenlijk wel hetzelfde in het echt dan op nee, de stream. Kleiner. Ja, ah, nou. oh ja, kleiner. Nou. Maar, ja, kijk, mijn geheugen is echt slecht. Ik vond het ook leuk om je te ontmoeten. Ja. Echt leuk. Weet je, het is gewoon super cool. Je sport me gewoon heel lief, je doet, je doet altijd super leuk mee, ja. behalve gisteren. Ja, maar um, nee, het is, uh, het is ook gewoon gegund, weet je, dus ik vind het ook leuk om een keertje wat terug te doen voor de n -fam. Nou Geert, we zijn weer onderweg naar de auto, Van was super gezellig. Maar um, wat dan weer netjes is van mij, ja kijk, Geert rijdt dan. En dan ben ik dan wel weer zo'n persoon die dan zo'n zo parkeerticket voor hem wil betalen. 10 hele centen. 10 cent. Het was 10 <coughs> cent. Waarom moeten we 10 cent afrekenen? Allright, dan zijn we weer hier. In het epische garage van Harder Harderwijk. Dit gaat echt super diep. Hoe diep? Dennis is dippier, man. Ja, grappig man. Oké, okay. nee. Wij uh, gingen toen naar huis. Toen heb ik mijn eigen auto gepakt en ging ik weer onderweg. En dat is waar ik nu ben. Ik heb daartussen eigenlijk niet tegen gevlogd. Want dat was ik vergeten. Episch. Hallo gasten. Hallo. Ik ben momenteel onderweg naar Anouksens. En eigenlijk uh, moet je dit niet doen. Dus ik ga ook niet naar jullie kijken. Ik let gewoon alleen op de weg. Maar ik ben dus nu onderweg naar Nooksy. Ik ga uh, eerst langs de Mackie. Dan ga ik Mackie voor ze meenemen. En dan gaan we daar naar binnen. Ook voor Anook heb ik een gele pet meegenomen. Maar Barend, waarom geel? Nou, ook voor Nooksy heb ik bedacht om een kleurtje te doen. En waarom geel? Omdat Noxie vaak een, geel, een gele sweater is. Ik weet toevallig dat ze gele sweaters heeft. En haar minecraft karakter heeft natuurlijk ook een blauw en gele hoodie aan. Daarom lijkt het mij dus juist leuk om een gele pet aan haar te geven. Ik denk wel dat ze hier blij mee is. We moeten natuurlijk ook een beetje wat leuks doen voor haar. In ieder geval, ik ben nu onderweg nog 30 minuutjes rijden. En uh, dan ga ik eerst naar de Mackie. En daarna gaan we naar Noxie toe. Nou, in ieder geval, hey, dit is wel cool. We gaan hier over een of andere zieke brug heen. Alho, dat is wel vet. Oké, okay. nou ik ben nog even rijden. Ik doe jullie weer weg. Uh, want ik wil toch zo, zo veilig mogelijk rijden. Dat is wel belangrijk. Nou, het mocht even duren. Het was namelijk erg druk bij de Mackie. Maar we hebben hier drinken. Ik ben nu aan het wachten op het eten. Je kan daar zien. We staan nu in de wacht. Uh, en dan komt het eten er ook aan. Het was zeg maar even ineens een uh, hele grote bestelling. In plaats van wat, wat kleiner dan ik had verwacht. Maar we zijn er. En dan moet ik nog 9 minuutjes rijden. En dan ga ik. Uh, ben ik eindelijk bij Nooksi En dan kunnen we wat eten. Ik heb trek, joh, ik heb er zin in. Ik ben al nou even benieuwd. Hoe vinden jullie het nou om een keertje zo'n dagje van mij te volgen? Nou, dit is natuurlijk een, uh, een, een mega drukke dag en er gebeurt heel veel. En dat is echt niet altijd zo. Meestal is het gewoon gamen, monteren en werken. Dus dat is wel minder. Maar dit soort dagen zijn wel leuk. Als je het leuk vindt om... Wat meer vlogs van mij te zien, gewoon van het dagelijks leven. Laat dat even weten in de reacties en doe ook natuurlijk even dat duimpje, weet je wel. Maar we gaan dus zometeen uh, Nookie en een klein beetje verrassen met die pet. Dat vindt ze hopelijk wel leuk, maar dat zien we dan wel. We gaan het zien. Ik wacht nog even lekker het eten af. Ik heb trek, ik heb lekkere dingen besteld, dus uh, ik heb er zin in. Hallo, ik ben nu ineens in een ander huis. Wat, wat gek. Ik ben aangekomen bij Nookie. we hebben al wel lekker gegeten. Ze zijn boven aan het streamen. Zijn er volgens mij nu muziek aan het maken. Ben je echt aan het, je aan het vloggen? Ja. Ah, serieus? Ja. Is dit nou een Vlogception? Dit is een Vlogception. Hallo? Wow. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Vlogception. <laughs> wow, wow, wow. Dat is alles wow, wat wow, ik wil wow. doen. Gewoon oh. Oh, een Vlogception, dan alles ja, ja, dat was echt alles. Ja. Ik moest zo lang wachten voor alleen dat, Anouk. Ja, ja. Alles voor de content. <laughs> ik snap het. Wat leuk, wat leuk joh. Maar hier, hallo, uh, hi, dit is Marco. Yo. Ja, Moet je zeggen? Eh, epic. Oh. <laughs> en uh, yes. en uh, nou, hier zijn we dus bij uh, Anouk. Ik heb wel een verrassingje voor je meegenomen. Mm. Omdat, je, omdat ik het zo goed vind dat je dit allemaal doet. En hier weer trouwens ook Rans. Hey, so. What's, up? What's up? Rans. Anouk, ik heb een verrassing voor je meegenomen. Mm -hmm. En uh, het is zeg maar zo dat ik hiervoor heb gekozen <laughs> omdat het bij jouw Minecraft karakter zou passen. Dat is echt. Mm -hmm. um, maar ook voor jou. Moest ik even naar zichzelf zelf toe draaien. Dat is echt, hè? Mm -hmm. Ja, echt. Je Doe, je je ogen dicht? Doe je ogen dicht. Nee, nee, nee. Wat dan weer? Wat dan weer? <laughs> ik heb een, uh, een mooi oh, petje voor jou oh, meegenomen. Bad. In het geel. Wat best. Omdat die bij jouw uh, jou karaktertje zou passen. En ik, ik dacht, geel, staat jou gewoon wel. Dat weet ik zeker. Dat scheelt mij? Ja, het staat je echt Azelfde. goed. Zeker. Hij staat je echt serieus goed. Wist je? Prophet, toen ik altijd. Uh... Ik vond dat mijn haar niet zat. Dan ging dat zo naar buiten. Nice. Nice. Nou, nice. Nou, maar alsjeblieft. Ook jij hebt hierbij een 1 op 1 okay. almost normal petje. Dus uh, wat ben je nu allemaal aan het doen? Kan je het even snel uitleggen? Hé, <laughs> hey, ik ben uh, 24 uur lang. <laughs> nou, langer. Langer, want dan komt er weer hoeveel? 200 minuten erbij? 200, ja, zoiets. Ja, dat is al bekend 4 uur filmen. Er, er, er komt wel een cap bij. Uh, als mijn ouders thuis zijn, moet ik stoppen. Ja, ik, uh, ik heb hem uh, gisteren. op zijn er hoofd eraan? Hm? Hoe kom je eraan? Ja, laat het drukken. Ja, hij zit ook echt best wel lekker. Lekker, het, ja. is echt lekker. het is echt is een, een hele goede vorm. Nee, dus wanneer super. gaan we streamer vakantie doen? Elektronic Studio is echt fucking leuk. Ja, dat, ja, is zelfs, streamer ja. Vakantie. dat wordt zo. Al zijn we een weekendje weg. Ja, dat wordt gaande. Ja. Maar sinds wanneer ben jij met de vlog blijven begonnen? Sinds nou, eigenlijk dacht nee. ik vanochtend. Weet je wat? Ik ga hem nu even uitzetten. Nou, ik was er toen aangekomen en we hebben allemaal leuke challenges gedaan. Zoals je kan zien is er een rat en er moest heel vaak aan gedraaid worden. Dat mocht ik van Noxie doen, dus dat was echt supergezellig. We hebben allemaal opdrachten uitgevoerd en ook de volgende opdracht was er een soort van één van. Ik weet het niet. Er was in ieder geval al heel veel gebeurd toen ik kwam. Ze was inmiddels al zes uur live en zeg, het ging nog een hele lange tijd door. Maar dit is ook nog wat er gebeurde. Oh, nou, we staan nu hier ineens in de wonkamer. Ga je nou zin Maat! Ja, je mag hier wel filmen. Damn, it feels good to be a gangster. Ze gaan dus nu een toetsenbord kapot maken. Uitkijken. Ik weet niet zo goed waarom. Nee, ik, nee, ik ook niet. We moeten eigenlijk met die... Ja! Dat was een flinke, flinke... Dat was... Dat was wel flink. Dat was een flanken. Nou, en toen we dat toetsenbord kapot hadden gemaakt, gingen we nog even door. Hadden we nog wat aan de ratjes gedraaid. En was het moment om weer naar huis te gaan. Het was super gezellig. En dit was het vaarwel. Ik wel leuk. Maar, leuk, was. Oh. Serieus. Ik vond het gezellig, dankjewel voor de uitnodiging. En uh, tot snel gewoon ja, uh, Ik vond het leuk. Ja, Succes. Succes nog met je streampie. Ja, dankjewel. En ik ga nog even morgen een stukje van jou over morgen. Want ik ga waarschijnlijk lachen hoe je er morgen uitziet. Zeg oh, maar zo. Oh ja, dat wordt superleuk. Alright, ik ga lekker naar huis. Hey, het. Dankjewel en tot de volgende. Ja, ik ga. Ja. De volgende dag. Hallo, ik ben er nog. Maar kijk, ik zit nu in de stream. Eh, waar, we zaten net ook in de stream. Maar nu zitten we ook weer in de stream. Maar dan thuis. We zijn nog eventjes lekker aan het kallen. Ze staat nu een uur, maar ze is uh, nu al 25 uur bezig. Dus Anouk, respect naar jou. Uh, linkje staat ook even in de beschrijving. volg haar ook natuurlijk even. Ze zijn echt zoveel dingen aan het roepen. Ik, uh, ik kan me echt niet concentreren. Guys, okay, dank jullie wel voor het kijken van deze video. Het is inmiddels al wel dus de volgende dag. En uh, de vlog had ik gisteren niet afgesloten. Ik ben naar huis gereden. Ik was kapot. Ik was echt moe van de hele dag. Dus ik ben gewoon eigenlijk gewoon lekker naar bed gegaan. Ik vond het in ieder geval super leuk dat jullie jullie mee had genomen. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Ik zeg net zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!